Dag Jan! Hey! Leuk om je hier tegen te komen. Waar ben ik beland? Ik uh, verkoop de Zweedse verf, die ze van ouds in Zweden voor de huizen gebruiken. En dit is mijn stand hier. Moes Ferry, kun je me daar iets meer over vertellen? Ja, moes is natuurlijk Eland, dus het is eigenlijk Elandverf. verf. Het is de verf die de Zweden van ouds voor hun huizen gebruiken. En dat zie je in Zweden ook altijd als je daar rondrijdt, die mooie kleurtjes in het landschap. De Zweden weten veel van hout en ze weten dus ook heel goed hoe je hout moet behandelen. Dat is me opgevallen en ik importeer deze verf hier in Nederland en België um, met heel veel plezier vandaag. Dankjewel, Tak.